Wat is je naam? Wat is je naam? Rowan. Ah. En Rowan woon jij in Overvecht? Ja. Oeps. En jij speelt ook in Overvecht? Ja. Je vriendjes zijn in Overvecht? Ja. Je school is in Overvecht? Ja. En je poept en plassen in Overvecht? Ja, dat is een OC en die riool is in Overvecht. Ja, precies. En als ik tegen jou zeg het woordje verbinding. Waar denk je dan aan? Vrienden. Vrienden. Ah. En, en, en uh, je vrienden in Overvecht overal? Ja, en vrienden worden. Wat bedoel je met vrienden worden en verbinding? Dat je vrienden hebt en dat je met ze kunt spelen. Aha. En, en als ik zeg verbinding in de wijk... Wat bedoel ik daarmee? Ik weet het niet. Weet je wat de wijk is? Ja. Wat is de wijk? Dat is een soort grote bloemenveld. En wij wonen in een grote bloemenveld, hè? Ja. Ja. Dus verbinding voor jou in de wijk is dan? Dat je bloemen maakt. Een grote bloemenveld? Ik weet het niet. <laughs> Heel goed.